Zoveel man zit beneden! Ja, Andreas, dit had je ook niet moeten doen, we gaan ze allemaal doodbouwen, ik zweer het je, ik ga ze allemaal doodmaken. Oké, okay, wacht, wacht, ik kan dit misschien ook doen. Ik ben safe. Ik ook! Oh my god! Shitters! Ben safe? Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik op e -craft. Jongens, ik heb vandaag de hele faction van Udox getrapt. En een aantal keer zelfs getrapt. Samen met twee andere mensen uit mijn faction. Dus hopelijk gaan jullie daarvan genieten. Laat zeker even een like achter. Kunnen we gaan voor de 50 likes. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Want in het slechtste geval moet je de-abonneren. En geniet van de video. Eh... Eh... Eh... Andres, kom naar de base, kom naar de beest, kom naar de base. Andreas. Oh! is nu word ik gebrekbald. Andreas, wc? Zit Zitten dins? Zeg closed, zeg closed, zeg closed, zeg closed. Voor veel zin, meneer. Ik zit nog boven, ik zit nog boven, ik zit nog boven, help mij. Joost, zit beneden, Joost zit beneden, Andreas, Thijs, Matthijs, kom naar binnen. Jongens, please. Eentje naar beneden giet. Ik heb een paar naar beneden giet. Ik ben er, ik ben er, ik ben er, ik ben er, ik ben er. Oké, je moet... Zoveel man zit beneden! Ja, Andreas, dit had je ook niet moeten doen. We gaan ze allemaal doodboven. Ik zweer het je, Oké, okay, wacht, wacht. Ik kan dit misschien ook doen. Ik ben safe. Ik ook. Ik oh boven. my god. Shitters. is meer safe? Ik ben boven. Bro. Ik ben mietje, bro. Kill, fucking... Ja, ik ben laat... prof crit, prof uit, crit, uit, crit ze uit, crit ze uit. Ga ze uit critten. Matthijs, niet downkomen, niet te down Gewoon slash even home doe ik. Ja. Hier, doe die laag open. Doe die laag ja. zit Wacht, wacht, 6, wacht. Oh my god. Sh shoot, je bent zo slim. Iedereen botek, van alle kanten De ze zijn allemaal weg. Wat? Hoe dan? Ze zijn allemaal eruit. Hoe dan? Ze zitten er niet Eetje Eetje ja. zit er nog in. Ze zijn allemaal echt stuk. Jezus. Ik was er ook zoveel gaps uit. Het gaat mij gewoon puur om het idee dat we Jozef Xie killen. Ze hebben helemaal met goed ja. volgens mij. Ja, ja kill hem hier. Hij is dood. Hij is dood. Hij moet hier dood zijn. We hebben alles. Ik ga kijken of ze erin willen. Ze willen erin denken. Ja, ik denken. Ja. Niet open, niet open, niet, niet openen. Aan één kant, laat ze aan één kant erin. Ik heb mijn okay. helm even in 41. Ho, oh, jump down, jump down. Ik ben, ik ben dat, jutt. ik ben dat. Ik ben dat, sowieso dat. Hoezo? Oh, mijn my god. Ik, ben, ik zit. Andreas, kom eruit. Ja, ik ben helemaal 49 uur daar. Andreas, ik kom voor je. Oké, okay, nou, boeien. boeie, boeie, Nee, ja, ja, hij is boven, hij is boven. Jo, Iemand beperkt. gaat boven teksten, teksten, teksten. Hoe moet ik ze tegen? Ik ben boven, ik ben boven. Kijk zo, Matthijs, Matthijs, kom bij mij, kom bij mij. Kom boven! Andreas, we kunnen drie man dood waarom ga jij naar boven staan? Oké, sorry. We moeten van andere kant, alle kanten, oké okay, Andres okay. is zo dood. Maakt niet uit, maakt niet uit, niet uit. kom naar mijn kant, kom naar mijn kant. Laat ze ja, niet in de full jongen. Andres, als je in de full base, base? laat dan fuck. je Ik ben oké, okay, ik ben oké. Okay. We hebben er twee, we hebben er drie twee. Ik heb twee AP. Ik ben niks, ik heb keppels. We kunnen dit vijf Ik heb ik heb maken Zijn we z'n tweeën hier gewoon geweest. Ik heb gaps gepakt, oké, okay. ik heb iets te veel gaps gepakt. Ik heb Jos getagged. ik laat, laat ze dat doen, laat ze dat doen. Andres, is je keer oké okay, of niet? Mijn gear is oké, okay, mijn gear is oké. Okay. We kunnen ze hier allemaal gewoon taggen, ik kan ze allemaal taggen. Ja, ik heb Jos erin! Iets ze terug, hit ze weg, iets weg, hit ze weg. ik ga deze, Matthijs, hou even voor, ja? Ik wil die vettig in de corner hebben, dan kan ik hem inblokken. Hij gaat het ja, hij gaat vittig is, is een boot, 40 is een boot. Ik heb vittig, ik heb vittig, zo zo, ik heb vittig, zo zo, ik, ik, ik, ik heb vittig gedropt. Ah, tante voor do games bij! Top, pak jos, pak jos! Hiet hem weg, giet hem weg, hij wil terug! Zijn eruit, zijn eruit, zijn eruit. Ja, maak nou pak jos, je, pak jos, je, pak jos! Wat een go. Oh, pas op, sorry. Ik ga kijken of er nog mensen <laughs> boven te killen zijn, ja? Is goed. Ice yeah, creep, P-locked. p Wil jij hem pakken? Ja, maar. Ja, dankjewel. Oh, help je brak. Maa kan pakken, Mike, hem pakken. Ja, klik weten, klik weten, klik weten, klik weten, klik weten. Niet thuis, tijdens. Laat Andreas hem klik weten. Oh, nee, oh. Hij heeft geen helm, hij heeft geen helm. Andreas, klik weten. Oh! oh. Oh nee! <laughs> ze zijn hier met zoveel. Ja, het is insane. Bro, we hebben ze. We hebben, we hebben, okay. Iedereen dat hier staat, hebben we net gekillt. Andreas, Andreas, laat je hier voor de fanskates komen. Oké, ze staan er allemaal, ze staan er nee, nee, nee, nee, ik zeg, ik zeg. Alleen Curly staat hier. Oh, ze staan allemaal, shoot! Nu! Doen? Nu, nu, nu, nu, nu, nu! Shoot! Oh Hitche, my god. Hit hit hit Ja, oh, kan toch niet? Je had die fucking... Oh. Dat is Lol! Shoot! Hij zit vast daar. Ja, hij zit daar vast, hij zit daar vast! Ah, oh, ik ben wel dood, denk ik. Hij gaat denk ik Ik heb hem genoeg, ik heb hem, ik, ik, ik heb ik heb hem. Maar mijn helm gaat je poppen, dus ik ben zo, zo dood. Ik moet mijn helmen, ik moet mij helpen. Ik, ik kom maar, oh, kom maar. Ik heb zo'n ik heb ze allemaal ik heb trapt. Iedereen tent, iedereen tredt. Blok het op, blok het op, blok het op. Ik ben, ik ben er mee bezig, ben ik me bezig, ben ik mee bezig. Text ze, text, text. Ik, taxen, op, taxen, taxen, ik, op, ik het op 400. ik heb het opgeblokt. Op Oké, okay, toch alles opgeblokt? Ja. Yeah. Oké, okay, kom, let's go. Alles opgeblokt. wacht. Wat doen we ze? zitten alleen te boven. Ja, André, je moet ze taggen. Ik heb er twee getagged. twee getrugt. Eentje, eentje, curly is bij mij, curly is bij mij, curly is bij mij. Jongens, help me, help me, mijn helm kan poppen. Ik ben oké, uh, maar ik moet mijn helm. Het is 27 is bij mijn inlaat. Dood. Ik ben erbij. Ik heet mij, eet mij door, eet mij door, hij brokliet. Wat een. An... Matthijs, ben je oké okay, of niet? Ik ben bij curly. Op, doe die dicht, doe die dudig. Oké, okay, shoot, pas op, shoot. Ik heb mezelf in Ja, door, ga... Ja, ja, let's go. Hij had zoveel keppels! Ik ga die Alpha inblokken. Dan gaat hij omhoog hoog zwemmen, dus dan kan ik hem niet goed hitten. <goh> ik ben dom. Wacht, jij bent je? Ik heb zoveel keppels geloot. Dus jij moet ook veel keppels geloet, hebben niet? Nee, ik heb echt een andere. Jij hebt opgepakt. echt alles opgepakt, waarschijnlijk wel keps, Andrea. Ja. Yo, leuk dat heb je hebt gekeken naar deze best wel hectische video. Hopelijk heb je ervan genoten. Jos, sorry dat wij hebben getrapt. Sorry dat we zo'n trap nerds waren. Maar uh, jullie waren met 7 man online ofzo. So, dus we moesten wel iets. Hopelijk hebben je genoten van deze video. Spel zeker op play.igref.nl. Ik heb ook de partnering, dus dat is best wel chill. En uh, ja, tot de volgende keer. Doei!